We lezen uit de heilige geschriften van de wereld rond het onderwerp profeten, mens of heilige. In een hindoe geschrift lezen we Yoga moet met vastberadenheid en vertrouwen worden beoefend zonder van het pad af te wijken. Daarnaast moet men alle materiële verlangens die voortkomen uit mentale speculatie, zonder uitzondering opgeven om zo alle zintuigen van alle kanten met de geest te beheersen. De yogi die zijn geest op mij geconcentreerd heeft bereikt beslist het allerhoogste transcendentale geluk. Hij is aan de hoedanigheid hartstocht ontstegen en beseft dat hij kwalitatief gelijk is aan het absolute. In een boeddhistisch geschrift lezen we Wie is een uitgestotene? Een uitgestotene is een man die boosaardig en schijnheilig is, hij die in dwaling verkeert en vol van bedrog is. Wie ook een lasteraar is, een gierigaard die boze verlangens heeft, naijverig is, Onbeschaamd en zonder angst om het verkeerde te bedrijven. Laat hem bekend staan als een uitgestotene. Men wordt niet een uitgestotene door geboorte, noch wordt men een brahmaan door geboorte. Men wordt een uitgestotene door zijn daden, en zo wordt men ook een brahmaan door zijn daden. In een geschrift van Zarathustra lezen we Ik spreek tot hen die willen horen, die niet de taal van hun hart tot zwijgen brengen door hun aardsgericht denken, maar die de taal willen verstaan van het hart, dat zich jubelend tot de Heer verheft. Want slechts in dit verstaan is vrede gelegen, een vrede die alle verstand te boven gaat, een vrede die de mens tot wijsheid leidt. Het licht van de eeuwige waarheid verlichte onze ziel. Spits uw oren en scherp uw verstand om de juiste keuze te doen, een geweldige keuze waaraan geen sterfeling zich kan onttrekken. Gij, stemmen der Heilige, die reeds zo lang verstomd zijt ontwaakt uit uw zwijgen en roept de mens tot de juiste beslissing. In een joods geschrift lezen wij Ontdek mijn ogen, opdat ik aanschouw de wonderen uit uw wet. Ik ben een vreemdeling op aarde, verberg uw geboden niet voor mij. Mijn ziel wordt verteerd van verlangen naar uw verordeningen te alle tijden. Mijn ziel kleeft aan het stof, maak mij levend naar uw woord, doe mij de weg uwer bevelen verstaan, opdat ik uw wonderen overdenken. Ik verkies de weg der waarheid, want Gij verruimt mij het hart. In een christelijk geschrift lezen wij De woorden die ik tot u spreek zeg ik uit mijzelf niet, maar de Vader die in mij blijft doet zijn werken. De woorden die ik tot u spreek zeg ik uit mijzelf niet, maar de Vader die in mij blijft doet zijn werken. In een islamitisch geschrift lezen wij Mohammed, ze zeggen tegen jou, we zullen je niet geloven totdat je voor ons een bron uit de grond laat ontspringen, of tot jij een tuin met dadelbomen en druivenbomen maakt en water tussen de bomen door laat stromen, of tot je de hemel, zoals jij die beschrijft, in stukken op ons laat vallen, of tot jij met Allah en de engelen samenkomt of dat jij een huis en juwelen van God hebt, of dat jij in de hemel klimt. Ze zeggen, we zullen niet geloven in je hemelreis, tenzij je vandaar uit een boek voor ons stuurt dat we kunnen lezen. Mohammed, vertel hen, groot is mijn schepper, ik ben slechts een mens, een gewone boodschapper. Ze zeg: roep Allah aan of roep Rachman aan. Het maakt niet uit hoe je Hem ook aanroept. Hij heeft toch de mooiste namen. In een mystiek geschrift lezen wij Heer, spreek in de stilte van de natuur. De oren van mijn hart staan open om uw roepstem te horen. Mijn Koning, als ik in de wereld op de voorgrond prijk, geef ik van mijn beperking blijk. Trek ik me uit de wereld terug, dan betreed ik uw Koninkrijk. Vaak heb ik het gevoel dat mijn ziel uit elkaar wordt getrokken. De hemel houdt haar vast en de aarde trekt haar omlaag. Tot zover de teksten uit de Heilige Geschriften